Lieve kerstman, kon je maar met eigen ogen zien hoe hard al onze collega's werken. Hoe ze zich dag in, dag uit inzetten voor de huisdieren van Nederland. Ik ben heel erg trots op het mooie werk wat we hier doen. Zo zorgen onze onmisbare collega's van de Bali voor een fijne ontvangst en een vlekkeloos verloop van afspraken tot bezoek. Het dermatologieteam doet er alles aan om patiënten te helpen aan een jeukvrije toekomst. Bij de afdeling interne is de veterinaire zorg altijd op het hoogste niveau. Bij het team van chirurgie wordt constant gewerkt aan innovatie, maar ook aan de ontwikkeling van chirurgen van de toekomst. En wat dacht je van de toppers van onze spoedkliniek, die talloze dierenlevens redden en letterlijk dag en nacht klaarstaan voor onze patiënten? Niet te vergeten de gezellige radiologieclub. Zij zien echt alles en als team zijn ze fantastisch op elkaar ingespeeld. En tot slot de altijd behulpzame back-office, want waar zouden we zijn zonder hun ondersteuning? Zoveel dus om trots op te zijn. Lieve kerstman, mijn kerstwens is dat we dit werk met ons fantastische team nog heel lang mogen voortzetten. En aan alle collega's wens ik een hele fijne kerst en een heel goed en gezond 2023. Heel veel liefst, Dominique.